Hé hey Annabel, kom eens aan de bel. Hé, hey, kijk eens. Oh, Annabel. Hé, hey, Blackjack. jij hebt wel ook een stuk natuurlijk. Oh, Black Jack. Hé hey, Joyce, ligt er niks op de grond? Het is al heel droog hier, ondanks het groene gas. Kijk eens, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Ho, Jos! Kijk eens, Joyce! Ho, Jos! Ik zie Roosje. Hé, hey Roosje! Hé, hey Roosje!